Het was echt Russisch roulette bij mij. Hoe zijn de laatste twee uur verlopen? Eén groot drama was die avond. Paniekaanval op paniekaanval op paniekaanval. Het zou me gewoon heel erg opluchten als ik tegen mezelf kan zeggen je hoeft niet meer te drinken. Ze dronk niet elke dag, maar als ze dronk was het veel en had ze regelmatig een kwade dronk. Nu drinkt ze niet meer en helpt ze andere mensen met haar onderneming, de So Life Club. Mijn gast is Esther Tenhoven. welkom bij CVD TV. Ja, Esther, hartelijk welkom. Dank je. En leuk dat je er bent. Uh, ik wil straks alles weten over je bedrijf. Want je bent soort van net los, toch? Ja, net echt los. Ja, ja. Hè? ja, <laughs> ja, ja, ja. Klopt, ik was zoiets ja. online. Met name wil ik weten hoe je andere mensen gaat helpen... die te kampen hebben met nou ja, de, de situatie waar jij doorheen bent gegaan. Ja. Ben jij een alcoholist? Dit is een woord wat natuurlijk... Uh, uh, ja, ik denk dat dit woord dus bedacht is door mensen die hier in ieder geval niet bij willen horen. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, ik snap precies. Zo van, oh, maar dat is een alcoholist. Dus ik kan gewoon door blijven drinken. Ja. Dus ik vind de, de intonatie of de onderliggende ideeën van het woord alcoholist niet zo prettig. Dus dan wil ik er niet bij horen. Als je zegt, beverslaaf is gevoelig? Zit er een verslaving in jou? Oh ja, zeker. Ja, ja. Maar het woord alcoholist, we hebben ook geen cocaïnist, we hebben geen, we hebben dat alleen met alcohol, ja, snap je? Ja, dus ja. dat is een beetje gek. Dus ja. daarom denk ik van, nou, dat doe ik liever niet aan mee. Nee, en, er zit, <laughs> en er zit een heel ander beeld omheen voor veel mensen, hè, van dat je ochtends om acht uur onder de brug ligt ja. en uh, ja. uh, trillend de eerste fles wodka naar binnen tikt. Ja. Dat was bij jou niet het geval, hè? Nee, zeker niet. Dat moest ik niet Wat was het probleem? Eigenlijk is bij mij het probleem... Um...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 Uit de band springen, gek doen, uh, dancing, like nobody's watching, zoiets. Um, maar kon je dat grenzeloos? Maar kon je dat niet zonder drank dan? Nee, ja, ik, ik ben best wel een beetje een, een pleaser, best wel. Hè? Dus ik, ik denk graag voor andere mensen. Ik vul ook heel graag in voor andere mensen. Daar was ik de hele week heel druk mee. Dus mm -hmm. die vrijdag en die zaterdag, soms ook zondag, dat was dan echt me-time. Dus dan kon ik helemaal. Ja, kon ik kon gewoon echt uit mijn vel springen. En dan was ik ook super egoïstisch, compleet de andere kant. Dus. Ik kon nee. alleen maar met alcohol zeg maar me op mezelf richten. Mm. Laat ik het zo zeggen. Dat denk ik ja. En dat was niet de fijne Esther. Nee, want ik had het nee, in. Je noemt niet zo een heks, heks het, hè? Ergens... Ja, nee, echt. Ja, dus misschien allemaal een beetje negatief, maar het is wel. Het is echt een heel andere persoon dan je nu hiervoor je ziet. Ik was echt iemand. Als ik dronk, dan ging ik bij random mensen aan tafel zitten, weet je wel. Ik dacht dat iedereen mij leuk vond. Ik vertelde honderd keer hetzelfde verhaal. Ik was heel dicht op mensen, heel erg in de face, heel erg klemerig. Als ik nu al denk, denk ik, hoe heb ik dat gedurfd überhaupt? Weet je, allemaal van die dingen. En mijn vrienden halen dat natuurlijk nog wel eens aan, of mijn ouders. Ik heb mijn ouders wel eens gebeld. Ik, uh, dan ging ik bijvoorbeeld lunch met een vriendin en dan namen we één wijntje. Mm. En dan was het acht uur s avonds en was ik hartstikke in de olie. Dan was het gewoon echt te veel geworden. En dan belde ik mijn ouders en dan zei ik: uh, Ja, uh, zal ik nog even langskomen of slapen jullie al? Het was, en dat was mijn moeder die zei... Het nou, is half acht avonds. Hè? <laughs> Gewoon zo heftig kon ik van 0 naar 100 gaan. Zeg maar. ja. Terwijl om twaalf uur middags wist ik dat nog niet. Mm. Dus het was echt Russisch roulette bij mij. Het kon, het kon goed gaan, maar het kon ook heel erg fout gaan. Ging het met name om dat van 0 naar 100 gaan? Ja. ja dat, die, die rush? Ja. Ik zit je trouwens heel gekleurde vragen te stellen? Dat is misschien wel goed ook voor de kijkers om even te weten... want ik ben lotgenoot van jou. <laughs> <laughs> uh, dus dat is misschien wel net zo eerlijk om dat ook te vertellen. Ja, ja, ja. Ik zeg wel eens dat begin voor het drinken. Dus dat stuk voor het drinken vond ik ook eigenlijk heel interessant. Dat verliefde gevoel wat ik net noemde. Ja. Iemand heeft een keer gezegd tegen mij, de naderende zaligheden. Mm -hmm. Nou, dat omschrijft dat gevoel een beetje van het komt eraan, it's coming, weet je wel. Dat vond ik al heel fijn. En dan glas 1, 2, 3, super fijn. Uh, alleen wel het begin nog. Het ging ergens naartoe. En dan tussen 3 en 6 zoiets ja dat was wel mijn uh, waar ik elke keer dus blijkbaar naartoe wilde want ja. dat was het enige moment wat ik eigenlijk fijn vond na glas zes ja, dan uh, gaat oh, het alles ja. bergafwaarts ja, ja. maar ja goed dan was het bij mij niet echt een houden meer aan en wat is bergafwaarts dan wat, wat zijn dingen waarvoor als je nou terugdenkt denk ik, oh ja naïef zijn in contact met mensen grenzeloos um, zei je grenzeloos dus maar, ja moet ik zeker een voorbeeld noemen um, Afspraken maken mensen die ik helemaal niet kan nakomen. Uh, dingen doorvertellen van mensen die ik... Alle geheimen van iedereen lagen altijd op straat. Uh, ik stapte bij Wildvreemden in de auto omdat ik dacht Oh leuk, gaan we daar en daar nog even heen. Weet je wel, helemaal mm -hmm. niet nadenken. Um, ja, dat eigenlijk. Dat is eigenlijk waar ik me meest zorgen over maak als ik nu terugkijk. Ik denk, ja. jeetje, ik heb het gewoon gered. Want, ja, ja, ja, <laughs> ja. je leeft nog. Ja, ik ja, ben ja, er nog. Ja. Um, wanneer was het eerste... Want je kan ook zeggen van, ja, weet je, uh, je was in je twenties. Ja. Uh, dus er zijn genoeg twintigers die nu kijken en denken... ja, dat doe ik ook elk weekend. Wanneer was het moment dat je dacht van, ik heb een probleem? Nou, kijk, ik, inderdaad, ik werkte in de horeca heel lang. Dus no probleem hè. Uh, je had daar van die sluitborrels. Als je dan klaar was, dan ging je met z'n allen even een wijntje doen. En dan, uh, uh, je hoefde ook nooit vroeg te beginnen. Dus dat was allemaal prima en dat viel helemaal niet op. Maar toen op een gegeven moment kreeg ik een vaste baan. Een kantoorbaan van 9 tot 5. Ja, toen werd het wat lastiger allemaal. En toen dronk ik op een gegeven moment ook niet meer door de week. want dus ik vond mijn baan dan wel belangrijk genoeg. Maar als ik dan bijvoorbeeld uh, even wat ging drinken op woensdagavond met vriendinnen, dan was het heel ingewikkeld om mezelf dan in toom te houden, zeg moest maar. moest de volgende ochtend... Uh... Moest ik gewoon werken. Ja, dat had ik eigenlijk nooit gekend. Dus... En die meiden, die konden zich allemaal wel prima inhouden. Die, de, die, die namen een of twee drankjes en dan was het gewoon klaar. Wat deed jij dan? Nou, dan ging ik er drie nemen. en Dan gingen we naar huis en dan dacht ik, waar, ga, waar kan ik nog naartoe? Want ik was gewoon nog niet klaar. En dat dan ging gewoon al... je gewoon ergens drank halen waar het... Nou, dan ging ik gewoon ergens naar een kroeg waar ik mensen kende of zo. Schoof ik ergens aan om gewoon nog maar niet te hoeven stoppen. En dan, en dan had je de volgende ochtend een bonk in het hoofd. Tuurlijk, ja. En... Ja, en dat werd toen ouderlijk natuurlijk alleen maar erger. Vertel mij wat. Ja, zo wel. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Mijn hemel. Ja. Um, en nogmaals, wanneer was dan het moment dat je iets had van... Um, ik, ik moet hier wat mee. Ik ben anders dan <lacht> anderen. Als het gaat om het gebruik van drank... Dat was eigenlijk dat ik dus zag van mijn vriendinnen kunnen wel stoppen. Mijn vrienden kunnen wel stoppen na drie glazen. Ik moet door. Dat is apart. Dat viel op. En op een gegeven moment ga je jezelf ook dingen opleggen. Hè? Van nou oké, okay, door de week doe ik het echt niet meer. En door de week in ieder geval doe ik het niet meer. En dan als vrijdag is, dan mag het. En dan zaterdag ook wel. Maar zondag is al door de week. Dus dat telt ook niet mee. Allemaal regels. Je kent wel die alcoholagenda. Daar word je helemaal gek van. Mm -hmm. Tenminste, ik denk dat je hem kent. Ja. Ik zie je een beetje zo kijken ja. uh, die ja, ja, ja. En dan ja, maar maandagavond speelt ze Nederlands 11. Ja shit, ja het is maandag. Nou, <laughs> Onwijs druk mee. Maar dat hield ik dus ook nooit vol. Nee. En alleen toen... volhouden is natuurlijk al een term. Ja. Dus dat is mijn leerweg geweest. Dan, überhaupt of je nou over drankprobleem hebt, over diëten, of Als mensen ja. het woordje volhouden benoemen... dan denk je, ja, dat ga je dus op een gegeven moment verliezen. Ja. Uh, dat is niet de oplossing. Maar zometeen de oplossing, denk ik. Tenminste, ik ja, ben zeker, benieuwd hoe jij inderdaad... die gevonden hebt. Maar, um, dus oké, okay, dus je ging dingen proberen. en dingen, Maar dat hadden dus ze allemaal niet zoveel zin. Ja, en of dan neem ik elke keer water na elk glas. Ja, of dan of doe ik een spijt of, ja, of dan begin ik laat. Of dan nou, van alles. Maar elke keer was het hetzelfde eindresultaat. Ik werd de volgende dag wakker en ik dacht: hoe zijn de laatste twee uur verlopen? Okay, of je had het echt nog je erger. Ja. ja, ik had op, op het eind echt blackouts. Ja. Okay. En ik heb wel eens gehoord van iemand die dat daar verstand van heeft. Als je ooit een keer een blackout hebt gehad, krijg je die heel snel vaker. Mm. Dus op het eind had ik dat heel vaak. Okay. En dan dacht ik: hoe? Waar? Waar ging het nou weer mis? Ja, bij dat eerste glas. Daar ging het eigenlijk altijd mis. Ja, daar maak je de keuze. Ja. Ja. Ja. Um, en toen? Toen, uh, nou, ik had die kantoorbaan en uh, ik ging dat door de week niet meer denken. Dat lukt op zich nog wel redelijk. In het weekend bleef dat gedoe en ik kreeg op een gegeven moment... die katers waren ook echt niet meer van gisteren. Dan heb ik het niet over een beetje misselijk en een beetje hoofdpijn... wat je met een weg kan maken. Maar over echt de schuld en de schaamte. Vooral omdat je die afspraken met jezelf dus niet nakomt. Dus je begint te beseffen... Dat het bij jou misschien ernstiger is of een groter probleem is dan bij de mensen om jou heen. Mm -hmm. En dat maakte dus dat ik me de volgende dag heel erg schaamde voor mijn gedrag en heel erg spijt had van mijn acties en heel erg een schuldgevoel naar mezelf toe had. En mezelf niet meer zo lekker in de spiegel kon aankijken. Ja. En dat duurde richting dat ik, nou zeg maar, 3, 4, 25 werd. Het werd dat steeds erger. Mm -hmm. En... Um, dat duurde soms wel drie, vier dagen. Dat duurde soms wel tot woensdag. Dat gevoel. Ja, dat ik echt dacht van ik ben het eigenlijk niet waard, ik mag het niet zijn. Heel onzeker, onzeker. heel labiel. Gewoon ja, ja. kut. En, dan, en toen dacht ik, oh deze prijs is echt veel te hoog. Maar ja, hoe los ik dit op? Want niet meer drinken, gaat het. Helemaal niet meer drinken. Het idee. Ja, het idee alleen al. Had jij mensen dichtbij je die jou spiegelden elke keer van, hé hey Esther, uh, you've got a problem. Op het einde wel, ja. Ja, mijn, Wie ouders, waren dat? mijn ouders sowieso. Uh, die hebben wel vaker gezegd, volgens mij moet jij gewoon helemaal stoppen. En dan, en dan nou, net zoals dacht ik echt, wat, wat zeggen jullie nou? Ja. Heb je wel enig idee wat een impact dat op mijn leven zou hebben, weet je wel. Dat kan ik heus niet. En vrienden op een gegeven moment ook wel, maar goed, die deed zelf best wel hard mee. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Die gingen ook tot het gaatje mee. Alleen die, uh, die vonden het gewoon niet meer zo leuk om met mij uit te gaan. Nee, en bij jou wist dat altijd te ver ging. Ja. En, en, en die signalen krijg je dan van... hé, hey, ik ben niet meegevraagd. Of hé, hey, er gebeurt ah, iets zonder mij. Okay, of het oh, dat doet nog veel meer pijn. Pittig. Dat gesprek heb ik later natuurlijk uiteraard met hun gevoerd. En ja, waarom? Ja. En ik snap het allemaal. Maar daar merkte ik aan... oh, daar nou ja, dat was ook... Uh, ja, de, met Esther valt er geen land te bezijden als hij gaat drinken. En daarna was het ook wel van... we maken, we maken ons gewoon zorgen. Ja. We weten gewoon niet waar je belandt. We maken ons op zo'n avond zorgen terwijl wij lekker uit willen gaan. En dat was niet altijd zo, maar vaak ging het wel zo. Dus die maakte zich... Uh, ja, die hebben zich wel, daar wel druk om gemaakt, ja. Weet je nog het moment dat je jezelf in de spiegel aankeek en, en wist dat er maar één oplossingsrichting zou zijn? Ja. Goh, dat okay. je dit zegt, die weet ik nog heel goed. Ja, ja beschrijving. Pride Amsterdam ging ik naartoe. 2016. Ik vond het geweldig om, want dan kun je overdag drinken. Hè? Koningsdag en zo. Kun je lekker overdag drinken, iedereen doet dat. Ik ging daarheen met een kater, want ik kon eigenlijk nooit tegen als ik iets leuks ging doen. Dan moest ik de avond van tevoren altijd drinken. Heel raar. Maar ik kon dat verheugde gevoel niet aan. Heel bizar. Dus ik werd al laat wakker. en Ik moest haasten naar de treinen. Nou goed. Dus bier overdag. En ik at ook niet als ik dronk. Dus omdat ik dan bang was dat het gevoel wegging. Dus ik werd heel erg snel aangeschoten. En heel erg op een, ja, op een hele um, vervelende manier, zeg maar. En wij hadden daar een, een appartement geboekt. Want we dachten, daar maken we dan een weekend van. Dus ik zei op een gegeven moment om negen uur s avonds jongens, ik trek niet Wie is meer. Met vrienden was okay. ik. Ik trek niet meer, ik moet gaan. Dus ik ben dat appartement gaan zoeken. En dat ging helemaal niet, want ik wist het adres niet meer. En mijn telefoon was leeg. En ik was zo lam als een, nou ja, echt. één groot drama was die avond. Die, het einde van die avond. Uiteindelijk dat appartement gevonden. Geen idee meer hoe. Ik heb volgens mij nog mijn zonnebril pro proberen te verkopen om een taxi te betalen. Nou ja, dat weet ik nog vaak. Uiteindelijk ben ik daar dus beland, want ik werd de volgende nacht daar wakker. En um, toen was s ochtends... Paniekaanval op aanval op aanval, Dat was nieuw. Ik denk dat dat het laatste halfjaar jaar dat ik nog dronk, zeg maar, toen, zeg maar, toen ik 25 was, altijd het geval was, paniekaanvallen. Durf dus ik niet meer besef, onder de dat te zijn. zijn de besefmomenten dus. Ja, ja. ja, echt heel erg. En toen keek ik in de spiegel, letterlijk, daar in die wc. En toen dacht ik, dit, hoe moet ik deze dag doorkomen? En weer zo'n dag, zeg maar. En toen dacht ik, ja, het zou me gewoon heel erg opluchten als ik tegen mezelf kan zeggen, je hoeft niet meer te drinken. Je kan het zelf wel, ga maar. En dat was het moment, mijn moeder gebeld. Uh, die heeft me he de hele treinrit naar Venenda, want Daar woonde ik toen nog doorheen geloodst. Want hoe eng met een paniek af van een trein zitten. Dus dat was allemaal, dat heeft ze heel fijn gedaan. En toen kwam ik in verslaafd Nederland terecht, zeg maar. De, de hulp en zo. Oh ja, je bent echt de hulp. Uh, in... Ah, in de eerste instantie wel, ja. Wat, van, wat, wat heb je toen gedaan? Nou, mijn moeder die kennen we iemand, en die kennen we iemand, en die kennen we iemand. En die zei: Je moet naar de, de NA gaan. Want dat is fijn, want het zit bij ons om de hoek. En dan kun je gesprekjes hebben. Narcotics Anonymous is dat. Dus een aftakking van de AA. Uh -huh. En daar ben ik, um, ik denk, een maand of negen geweest, maar toen ben ik gestopt. Want het was heel fijn, heel veel jonge mensen die ook niet dronken, geweldig. Want ik was 25 en ik dacht, ja, ja mijn leven is voorbij, dus dat was ja. fijn. Ja, ja want dat is wel een groot handen. verschil, denk ik, met, met, met, met mij. Ja. ik bedoel, weet je, ik heb echt een andere leven. Ik hang niet meer elke week in de kroeg. En nee. jij zit natuurlijk in een leven wat er echt heel anders uitziet. Ja, ja dan ik. moest ik echt allemaal aanpassen. Ja. Dus dat vond ik heel fijn, maar op een gegeven moment begon dat stigma van de 12 stappen maar heel erg tegen te staan. Ja. En uh, je hebt een ziekte, wat ik heb een ziekte, ik voel me helemaal niet ziek. Ik heb inderdaad een enorme verslavingsgevoeligheid, maar ik kan hier zelf echt wel uitkomen, dat moet lukken. Er zijn twee, nou, er zijn er wel meer hoor, maar er zijn een soort van twee routes. De ene die gaat de psychologische analyse op, hè? van mm -hmm. hoe zag je jeugd eruit en uh, wat zijn de oorzaken waardoor jij nu, om, want je voelde je waarschijnlijk onzeker of je ja. was niet blij met jezelf, of ja. nou hè? die route. Oh. Ik sprak iemand anders, die zit, uh, goede vriendin van mij, die zit in de verslavingszorg. En die zegt, je hebt gewoon het gen. It's bad luck for you. Mm -hmm. uh, op welke route zit jij? Ja, nummer één. Ja? 100%, 115%. Ja? Eerst zat ik op nummer twee, ja. maar dat vond ik echt een mentale gevangenis. Ja? Ik schoot geen meter op Ach, van... wat grappig. Ja, van, jij ja, hebt het gen en dit is nou eenmaal hoe het is. En ja, deal ermee en je kan nooit meer drinken. En dat, dat, ik, ik vond dat, oh, dan hoef ik er dus ook niks meer aan te doen. Nee, ja, ja, ja. Dat, dat was mijn vertaling daarvan. Jij wilde wel. die zoektocht in. Ik wilde juist, hoezo dan? Hoezo ja. heb ik dit? Hoezo komt dit niet voor bij iemand anders? En waarom ja, waarom en, heb jij het? Ja, waarom heb ik het? Dus ik dacht, die oorzaak. Ja, en toen ik die oorzaak ben gaan aanpakken, want in 2016 stopte ik met drinken, maar dat was het beginnen met stoppen. Want ik ben daarna wel vier of vijf keer teruggevallen vind ik ook een gek woord. vallen kan ook niet. Nee. Uitgeleider gemaakt, zeg ja, maar. Ja, ja. Van best wel lang hoor. Lang gelezen ja. zeg maar. Hè, soms. <laughs> <Dat> <laughs> dus dat wil Lekker wel lang wel gelezen. Gele, ja. ja, wel even, ja. Maar, uh, uh. maar zeg maar. Toen mocht ik niet van mezelf drinken. Mm. In die mentale gevangenis. Wat ja, ja, ik dan ja, vind. Ja, ja. ja. Ik ja, mocht ja. niet van mezelf drinken. Ik moet het niet doen. Want ik heb het gen. Ik kan het niet. Dus weet je wel zo. Mm. Terwijl. Uh, toen kwam een omslagpunt in Curaçao. Waarbij ik echt zoiets had van, ik wil niet meer jaloers zijn op die mensen die het wel doen. Hm. Ik wil niet meer jouw gin tonic willen, weet je wel, ik wil niet meer ook een witte wijn drinken. Ik wil dat niet meer het gevoel hebben dat ik je daarmee in gezicht moet slaan omdat ik eigenlijk zo jaloers op je ben. Ik ben word je, een hele ben je kut gin tonic. Nou dat eigenlijk, ja, ja echt. Maar ook op mijn eigen vriend en mijn familie ja. dat ik ja. dacht, jullie drinken allemaal wel en ik niet. Echt zo stapvoetend kind, snap je? Ik dacht, zo kan ik niet meer tot mijn 80, tot mijn 70, hoe eh, oud ga, Dan ga ik niet redden. Dat gaat mm. hem echt niet worden. Dus dan heb ik de keuze gemaakt van oké, okay, ik laat die A aan en NA gaan voor nu. Ja, die methodiek. Ik, ik ga inderdaad ik ga um, op zoek naar de oorzaak, alle wegen en dingen, andere uh, podcasts luisteren, boeken luisteren en lezen over het onderwerp om te kijken wat er nou echt bij mij in de hand is. Of ik ga gewoon weer drinken. En dan zien we op met Schipstrand, dan verlies ik wat mensen en dan ben ik waarschijnlijk ook niet gelukkig, maar ik ga dit niet meer doen. Goh. Dat was een heel duidelijk moment, eind 2019. En toen heb ik gekozen voor het eerste. Nou ja, kilometers gaan wandelen, wat sowieso een goed idee is voor iedereen, maar dat was echt heel fijn. Met die podcast aan en andere geluiden en ga eens op zoek naar de oorzaak. Ga eens kijken wat er onder jouw huist. en toen kwam ik erachter. joh, ik heb jaren van zelfontwikkeling gemist. Ik heb veel gebloot toen ik 14, 15, 16 was. Daarna ben ik gaan drinken. Ik heb ook nog wel veel cocaïne gebruikt daarbij. Het is altijd weg van mezelf geweest. Geen idee wie ik was joh. Mm. En toen kwam ik erachter. Oh, maar da, dan is het dus nog daar gaat een soort van beerput nou, zijn maar geen beerpunt trouwens. Nee, maar, ja. Een soort van, nou ja, glitterdoos open van een heleboel dingen die je nog met terugwerkende krachten over jezelf kan te weten komen. En hoe heb je dat gedaan? Ik met heb een... wel een coach gehad daarin toen, ja. um, Robert van de Verslaving Voorbij, hele fijne man. Die heeft me laten zien van, nou ja, ga maar eens naar je systeem kijken, Daar gaan we dan beginnen, uit wat voor gezin kom je, welke plekken heb je, wat voor ja, krachteigenschappen. Heeft het gezin daar ook bij geholpen nog, of heb wat? je van die opstellingen gedaan ook? Ja, maar die doe ik allemaal nu pas. Aha. Ja, ik heb dat echt wel heel rustig aangepakt allemaal, hoor. Hm. Ik heb echt gewacht van, is mijn echte interesse daarvoor nu? Oké, okay, ja. dan ga ik erin. Ja. Dus dat ben ik allemaal nu aan het doen. Afgelopen jaar heel veel systemisch werk gedaan. Ja, hm. dat wordt ook gigantisch veel duidelijk, hoor. Ja, mega inspirerend. Ook, ja, pijnlijk ook. Ja, ook. Ja, ik heb wel eens een opstelling gehad dat ik gewoon echt elke half uur weg wilde. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Ik wil hier niet meer zijn. Het komt veel te dichtbij. Hm. Maar dan moet je juist blijven zitten. Dus gelijk na die opstelling, de volgende geboekt. Want dan weet ik, hier moet ik wezen nu. Mm. En dat is dus wel wat me. Maar dat komt ook doordat ik niet meer drink, dat ik dat allemaal durf. Yep. Snap je? Dus dat is een twee ja, Het, dus leven, twee het leven. leven wordt verdomd helder hè, in één keer. Ja, ja, ja. Je, je, kan, je kan. Er is geen weg meer terug. En kun je het moment. Um, kun je het moment ook nog herinneren. Of is dat niet één moment geweest? Dat je. Het gevoel mm. had dat je vrij was. Dat je. Dat je. Dat het. In, dat je zoiets had van ik ben er los van. Ja dus, dat, ja, dus dat heb ik bewerkstelligd zeg maar, door. Toen, toen het van ik mag niet meer drinken naar ik wil niet meer drinken ging. Nee. En ik wil echt niet jouw gin tonic. Ik wil heel graag een gin tonic, maar ik wilde echt geen gin in. <laughs> ik wil gewoon heel graag helder erbij blijven. Ja. Alle scherpe randjes van mezelf voelen. Alles ontdekken. Nooit meer naar beneden in mijn hormoonstelsel. Nooit meer mijn me op een dag zo destructief in de hoek gooien. Want dat is wat ik natuurlijk altijd deed met alcohol. Want daar ben ik veel te waardevol voor geworden. Hm. Maar dat werk moest eerst gedaan worden om ja. dat te kunnen voelen. Um, en ben je bang voor de toekomst om, terug, om, om weer terug te vallen in iets? Blijft het een gevaar? Ja, ik kan. Ik, mijn eerste. Mijn eerste gedachte is heel hard nee te zeggen, ik, maar als mensen mij me vragen, ga je nooit met drinken? Ja, geen idee hè? Dat, mm -hmm. uh, Ik heb ook geen glazen bol. Uh, misschien gebeurt er in mijn leven ooit iets heel traumatisch waarbij ik toch een ander pad ga kiezen. Geen flauw idee. Mm -hmm. Ik zou het heel onwaarschijnlijk vinden. Mm. Echt heel onwaarschijnlijk. Omdat um, er zoveel vrienden plaats is gekomen. Ja, er is, ik zeg tegen zoveel dingen ja nu, waar ik eerst heel hard onbewust nee tegen zei. Dus. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk, maar um, in ieder geval bang voor een terugval. Nee, dat niet. Want dan nee. zet ik mezelf alsnog in een wachtkamer. Nee, ja. dat ook niet. Als er nou mensen zitten te kijken of te luisteren naar de podcast en dingen vlaarden herkennen en misschien zelf al wel eens in die spiegel hebben gekeken van hoe... Wat zijn kenmerken of wanneer moet je je zorgen maken, vind jij... Ik vind dat als je in een restaurant zit en je bent met een goede vriend of vriendin of met een familielid, iemand, een fijn iemand, en je bent eigenlijk alleen maar bezig met wanneer komen ze mijn glas vullen. Hè? Of ik loop langs de bar, weet je wat, ik tik, er even gauw in achterover. Het is... lijkt allemaal best onschuldig. Ik hoorde het best vaak dat dit gebeurt, hè. Heel erg bezig zijn met, uh, komt er al iemand aan om een glas te vullen? Dus helemaal niet kunnen luisteren. Ja, je ja, lacht, jij, je herkent ja, het ja, natuurlijk. Ja, maar ik herken... Ja, maar het, ja, ik lach, maar het is ook heel... Ik herken die mensen nu ook. Ik ook. Maar, ja, je ziet het gebeuren ook. Ja, ja, ja, je ziet het gewoon ja. gebeuren. Wat ik altijd zeg, je daarin herkent, is dat ik vind... Want je hebt dan die, hoe heet die instelling, zo'n nationale instelling die zegt... Van, je moet zoveel glazen per week en ja, dan ben je appelist ja, ja, of zoiets, ja. vind ik zo'n gelul. Mm. Wat ik altijd zeg is van, het moment dat jij de regie niet meer hebt... He, dus de dat die fles het bepaalt. Juist. Ja. Dat de drank de bepaalt. Die, die pakt de regie over. En jij bent los. En jij, jij bent gewoon slaaf van die drank. Ja. Uh, dan heb je een probleem. moment dat jij de regie hebt. En jij dus op elk moment kan beslissen zelf. Uh, ik wil drinken of ik wil niet drinken. Of ik wil er 1, 2, 5 of voor mij maar 20. Mm -hmm. uh, ben je het daarmee eens? mee eens. Ja, of ben heeft mee hoeveelheid eens. Ook een, is hoeveelheid ook een signaal? Mm. Ja, ik bedoel, als je elke dag 20 naar binnen tikt, dan is het Ja, snap ik dat, dat, precies, dat is een beetje discutabel natuurlijk. Ik denk als jij elke weekend heel erg een kater hebt, dat je dat niet helemaal voor je lol doet. Maar goed, hè, dat heeft dan ja. wel een beetje met aan het aantal ja. te maken. Maar ik denk, wat had ik net nou bedacht? Want jij dronk ook stiekem, dus. Nou, nah, uh, niet echt, over, hoor. Ja, je tikte hem aan de bar even weg. Ja, soms even. Of even van tevoren een paar slokjes thuis voordat ik weg ging of zo. Ik was niet echt een thuisdrinker. Dat scheelde misschien iets, als ik dat ook nog had gedaan. Maar wat ik wel deed, was als ik dan thuis kwam en nog niet klaar was... dan ging ik een half fles in eentje weg zitten drinken als ik thuis kwam. Dus ik ja. was wel een alleen drinker. Want, ja. hè? Um, maar ik vind ook wel, als, als je bijvoorbeeld... Elk, als jij al een alke agenda maakt, dus als jij al zegt tegen jezelf: Oké, okay, door de week doe ik het echt niet. Als, je die, als jij spelregels moet maken, vind ik eigenlijk dat is dus, dan kan je dus niet een beetje, of dan kan je dus niet dat al uit jezelf doen. Nee. Als je zo'n agenda nodig hebt. Ja, ga maar eens in de spiegel kijken. Kijk ja. maar eens, stop maar eens twee maanden of drie. Hè. Kijk wat er gebeurt. Moeten we het uitbannen? Want het is <laughs> aan de andere kant, denk ook, ik ook. Ik haat dat ze types die ooit gerookt hebben. En nu iedereen zeggen: van je mag niet roken. <laughs> ja. Aan de andere kant denk ik ook dat als je naar de wereld kijkt, naar de, naar de mensheid. dan zit daar ook heel veel positiefs in het gebruik van verdovende middelen, überhaupt wat vind jij daarvan nee ik vind zeker niet uh, dat omdat ik een probleem daarmee heb dat iedereen dat niet zou moeten doen bijvoorbeeld mm -hmm. maar um, ik denk ook niet dat het er gaat gebeuren ik moet wel zeggen ik werd laatst gebeld door iemand van de umc die zei wij halen nu de biertjes uit de schappen in de supermarkt in de supermarkt in het ziekenhuis ik zeg hadden jullie daar echt nog serieus blikjes heineken ja hoor ja dat hadden we nog steeds dus er, ga, er zijn wel dingen aan het veranderen, zeg maar. Als je kijkt naar het 0.0-schap in de supermarkt. Als je ja. kijkt naar de, de 0.0-lifestyle überhaupt. Ja. Hè, die slijterijen ja. die nu komen. Ja. Dan denk ik, het wordt steeds meer een topic. Hoeveel mensen het aanpakken. Hoeveel bij BN'ers naar buiten komen met... Oeh, ja, ja, het was ook wel echt een slechte vriendschap wat ja. ik had met alcohol. Dan denk ik, het was serieus meer een thema. Maar ik denk dat je dit... Ik denk dat dit niet helemaal uitgebannen gaat worden. Nee. Niet, niet zoals met roken. Ik denk dat het een beetje vegan is. Een beetje tegelijk is met vegan. Dat was echt super weird. Als je vegan was, dan had je en geen zuivel, en geen boter, en geen eieren. Wow, nou, dus je leven ook voorbij. Nu zie je in Amsterdam zeker overal wel een beetje dat op de kaart staan. Van, oh, dit kan je nemen, dat kan je nemen. Dus dat het in ieder geval wat normaler wordt om het niet te doen. Ja, alleen het, het verschil is dat je kan een beetje vegan zijn. Maar je kan niet een beetje geen alcohol drinken, nee, volgens mij. Nee, ben ik eens. Ja. Het is wel one way or the other. Ja. Nou, voor ons in ieder geval. Ja, voor ons. heb je ook wel weer gradatie die <lacht> dat wel weer kan. Maar goed, ja, ja inderdaad. Ja. Hey, de, de, de Go Live. Want jij hebt er nu echt je missie van gemaakt. Ja. Vertel eens even, jou, de, de, de Esther als ondernemer. Want je bent net begonnen. Ja. Wat ga je doen? Ik, uh, nou, ik ben nu anderhalf jaar bezig met So Live Club. Dat heette eerst Sober in Life. Maar dat vond ik toch een beetje een negatieve associatie. Ja. Wordt sober is in Nederland natuurlijk dubbel. Ja. Um, dus dat ben ik helemaal geribrand dus nu is het zo, live club En dat gaat eigenlijk heel erg over, oké, okay, je stopt met drinken, je zegt nee tegen dat glas is goed, maar waar zeg je ook allemaal ja tegen ondertussen. Mm -hmm. Dus ga maar kijken wat er op je afkomt, ga maar kijken wat voor voordelen je ervan overhoudt. Ga maar kijken hoe de relatie met je kinderen wordt, met je partner. Alles verandert, hè. Het is ja, echt al, life changing al he? soort, ja, ja, het is absoluut, ja ik ben er zo blij mee. ja, ja. ja Ik ben nog nooit geld... zo gelukkig geweest als de afgelopen jaren. Dat bedoel ik, ja. ja. Terwijl echt, het is ook wel eens lastig, hè, maar het is, mm. over het algemeen is het gewoon heel, heel erg fijn. Ja. Um, dus dat is het bedrijf geweest, maar dat begon eigenlijk heel simpel met een Instagram account. Ik, ik had het licht gezien en weet je, op Curaçao en ik dacht dit moet iedereen horen <laughs> en helemaal blij happy the en happy de peppy. Maar dat sloeg best wel aan, want er waren ja. niet zoveel jonge mensen, ik was toen uh, ik denk uh, 8, 29, er waren niet zoveel jonge mensen die er zo mee naar buiten kwamen. Dus nou die volgers groeiden best wel en ik begon een beetje te vloggen en te doen en dat was eigenlijk heel leuk. En toen zeiden die mensen, moet je niet is een challenge of zo organiseren. Dat wij kunnen aanhaken, en omdat je inspireert me, nou, dan kunnen wij jou volgen en dan 40 dagen of zo. Ik zei, nou dat is een ja. goed idee. Dus gedaan, via Facebook, mensen een tikje gestuurd van 10 euro <laughs> en mijn bedrijf was begonnen, zeg maar. <laughs> dus dat was allemaal super amateuristisch. Maar dat... Nou ja, Paul Smit kwam daarbij. Een soort uh, gedragswetenschapper. Ja. Die nam dat wetenschappelijk component op hem. Dus dat werd steeds groter. Er is een boekje gekomen. Morgen stop ik echt. Net als gisteren. Mensen is natuurlijk een hele herkenbare uitspraak. En dat ging eigenlijk steeds verder. En uh, het, ging, het is heel irritant te zeggen. het ging heel erg vanzelf. Mm. En dan weet ik, ja, dan zit je volgens mij op de dan goede weg. weg. Ja, ja. Waar sta je nu dan? Ik heb ja. nu... Uh, ik freelance nog wat ernaast, zeg maar. Ja. voor Bij een evenementenbureau. Maar eigenlijk doe ik dit... Uh, gewoon bijna de hele week en uh, ik doe veel één op één gesprekken via zoom ja. ik heb een platform een soort club eigenlijk met uh, 130 leden denk ik die daar hun ei kwijt kunnen en waar ik elke maand een expert interview over een bepaald onderwerp waar je dus dan ja tegen kan zeggen um, We doen live events met z'n allen het is echt community aan het worden ik promote heel erg de 0.0 lifestyle ik maak hem heel erg normaal en je wordt dan member of de club of zo ja je wordt dan member voor een bepaald bedrag in de maand yeah. En uh, dan is het op, opzegbaar, maar dan kun je erbij en dan kun je lezen, ervaringen van anderen, En je kunt zelf uh, er wat uh, typen bijvoorbeeld, je kunt uh, allemaal mini -cursen en zo doen, dat soort dingen. En, en hoeveel mensen zijn daar nu lid van? Zo 130 maar? of zo denk ik. 130? Ja. Uh, dus je kan er niet van leven? Wel. Ja? Ja, want ik heb daarnaast een 1 op 1 programma. Ah, kijk. En die is, die is wat, wat duurder. Uh, ...vier weken, acht weken of twaalf weken. Dus eigenlijk voor de mensen de grey area drinkers noem ik ze wel eens. Ja. Dus dat zijn niet de mensen die normaal twee wijntjes kunnen drinken en dan een bed kunnen. Het zijn ook niet de mensen die 's ochtends denken... Hm, ...doe maar een scheutje je even in de jus. Ja, ja, ja. Maar de mensen ertussen. Dus die eigenlijk uh, die een soort afhankelijkheid hebben, maar die goed functioneren. Ja. En uh, die het op een laagdrempelige manier aan willen pakken. Voordat ze misschien een volgende stap zetten. Ja. Dus die komen ja, bij mij. Goud. Daar kan ik inmiddels van leven, maar dat komt totaal door de mensen... Ben een ben daarin, zeg maar, hoe ben je daarin, uh, uh, want je bent niet opgeleid als coach of trainer. Of jij bent... Ik heb wel wat cursussen gedaan, maar niet echt. Nee niet, ja. nee, niet echt, nee. Dus je doet nou het ja. gewoon vanuit je eigen ervaring. Ik ben een ervaringsdeskundige. Ik heb wel de opdrachten die ik meegeef zijn gebaseerd op acceptance en commitment therapy. vind ik heel mooi. Dus dat is eigenlijk het accepteren van, dat je af en toe cravings hebt. Hè? Accepteren ja. dat die gedachten er zijn in plaats van ze omdenken of wegduwen. Ik heb heel kort overingen, die momenten. Sorry? Die zijn heel kort. Ja, die zijn beden, super kort. Die zijn ja. kort. Of dat je, je alleen voelt op een feestje, weet je ja. wel? voel maar, is oké, okay. kan je aan, weet je wel. Ja. Jacqueline van bijvoorbeeld van Ontwijnen, die heeft een metafoor met de teddybeer, vind ik altijd heel mooi. Maar je komt op een verjaardag en iedereen zit met een hele grote, wollen teddybeer op schoot. Dat is dan een glas alcohol, hè? van wij kunnen dit aan omdat die teddybeer mee is. Jij komt eraan eerste keer feestje, zonder teddybeer, helemaal alleen, super naakt, alle geluiden zijn veel heftiger helemaal ook. De geuren, ja, mensen praten heel hard, je moet het allemaal maar aankunnen. En dat is iets wat je moet leren. Dus ik neem die mensen echt aan de hand met wekelijkse één op één sessies om daar hmm. wegwijs in te worden. En is je advies altijd er is maar één uitweg en dat is nooit meer drinken? Of zijn er ja. uh, bij grijze probleemdrinkers ook grijze oplossingen? Ik heb het wel eens gezien dat dat lukt. Ja? Die mensen die nog steeds heel Zeggen erg... ze dat? of? Nou ah ja, dat zeggen ze ja. ja. ja. <laughs> die mensen zie ik dan elke week en dan hebben ze het ook wel verteld Dus er toch een keer vier of vijf wordt, uh, glazen wordt op een avond. Dus ik denk dan wel, maar dat zijn er twee op de, nou ja, vijftig, ja. laten we het zo zeggen. Ja. Hè? En, uh, ik, uh, maar iedereen moet door die illusie heen. Ja. Iedereen moet door die illusie heen, vind ik, van oh nee, toch niet. Nee. Ja, ga nee. maar, ja, je moet wel, je, de, je moet urgentie voelen. Er zijn veel jonge mensen die uh, contact zoeken met je, of ook ouderen? Ook nee. ouderen. Oké. Okay. Ja, ja, omdat er gewoon niet zoveel mensen zijn die dit doen. Nee. En dat is echt, uh, ik denk dat we er vier of vijf in Nederland hebben. Ja. En dan heb je het al gehad. Plus, uh, ik heb een redelijk bedrijf, bedrijf op Instagram. Dus daar, is, daar, daar bedien je iedereen. Dus dat komt echt van jong tot oud. Ja. Maar gelukkig steeds meer jonge mensen. Ik heb nu een meisje van 26. Hm. Wat een feest. Vind ik geweldig. Die nu al door heeft Van, oh ja, maar die alcohol zit zoveel in de weg in mijn leven. Die zit zo in de weg nu al. Ja, geweldig. Dus dat help ik ook. Dat help, dan help ik graag. Um, we zetten in de beschrijving alle linkjes en uh, alle contactmogelijkheden uh, naar ja. jou toe, uh, zodat als er iemand kijkt of luistert en zich hierin herkent, dat ze vooral uh, jou moeten... Uh, appen en mailen en ja. heel fijn dat je mijn gast wilde zijn graag gedaan heel leuk en een heel fijn leven toegewenst ja, joh. <laughs> <Ja. Proost. laughs> ja. dankjewel voor het kijken en als je niks met alcohol hebt dan heb je nou, dan heb je niks met alcohol maar misschien dat je het toch wel wat hebt gehad aan dit gesprek kan ik me zomaar voorstellen dankjewel voor het kijken en als je geluisterd hebt naar de podcast dankjewel voor het luisteren hoi Oh, <laughs> my